Hallo allemaal, ik ben Lisa en vandaag gaan we deze kralendoos uittesten. Ik ga hem nu openmaken. Kijken wat er allemaal in zit. Zo. En dit zijn de kleuren. Ook nog een gebruiksaanwijzing, maar die hebben we niet nodig. De kleuren zijn lichtroos en wit, Donkerroze. En blauw, geel en rood, paars en groen. En nog wat glittertjes. En de hangertjes En die moet je zo met je nagel ertussen doen, denk ik. En dan kan je een er ertussen doen. Dit is laatste we beginnen. Nu gaan we de ketting maken. Dit zijn dan de kleuren kralen. En we gaan beginnen. Met groen. Deze is Dan geel. En zo gaan we door met andere kleurtjes. Dat is lastig. En doe het niet zelf als je onder de zet bent. Want het is 6 plus. Dat kan je zien. <coughs> Al één ring. Dan maak ik de tweede ring. We hebben nu deze, deze kraltjes aan de ringen gemaakt en dus laten we nu de ringen aan elkaar maken. We hebben er ook een met diamantjes. Echt schitterend. Ik zet die doos even opzij. Kijk, je begint met één en dan ga je die andere pakken. Je maakt ze... Hier heb je nou een dik laagje. En aan de andere kant een dun laagje. En dan ga je dat aan elkaar maken. En dan heb je dat. Nou, we gaan nu de laatste eraan doen. Dat wordt heel moeilijk, want dit zijn de diamanten. Oh, ze zijn zo doet. En die diamanten zijn super lastig. Dus dat moet even duren. Mij Lisa, dat mijn Lisa, gaat het ook Mijn Lisa. Dat je alleen. alleen dit haakje. Dit hoort eraan En dan kan je het omdoen. Dus dat gaan we nu even doen. Nu aan. En het was echt heel lastig, maar de ketting is klaar. Zo zit de ketting als die bij jullie klaar is. Jullie kunnen het doen onder de zes. Vraag even of je auto's het doen. Doei!